In de vorige missie heb je ontdekt dat een film eigenlijk gewoon een hele serie op volgende plaatjes of foto's is. Daarnaast zag je dat heel veel films dezelfde opbouw hebben. Een begin, een probleem, een enorme uitdaging, een hoogtepunt en een afsluiting. In deze missie gaan we jouw verhaal omzetten in een storyboard. Een storyboard is een verzameling uitgetekende scènes van jouw film. Het storyboard is bedoeld om je te helpen bedenken hoe jouw film eruit moet komen te zien. Dit is bijvoorbeeld het storyboard van onze animatiefilm. Als het de eerste keer is dat je deze missie doet, is het een goed idee om je film nog niet meteen superlang te maken en twintig scènes of zo te tekenen. Het zou mooi zijn om te starten met bijvoorbeeld vijf scènes, de vijf stappen van het classic story. Kijk maar eens hoe wij dat hebben gedaan. Onze film heeft vijf scènes. Een begin, je maakt kennis met de hoofdpersoon, de garnaal. Een probleem, hij leeft in een donkere onderwaterwereld, hoe krijgt hij licht? Dan de uitdaging, er is een kist met lampjes, maar hoe krijgt dat kleine diertje deze open? Dan het hoogtepunt van de film. Hij heeft een idee en vraagt de Walrus om hulp. En de afsluiting. Iedereen is blij met de mooi verlichte wereld. Elke scène hebben we uitgetekend. Niet met superveel details, maar wel duidelijk, zodat we straks tijdens de opnames precies weten wat we op welke manier moeten filmen. Dat is handig, zeker als je met meerdere mensen aan één film werkt. Dan weet iedereen precies wat er te doen staat. Probeer de scènes verschillend te maken. Als je elke keer eenzelfde soort scène laat zien, kan je film saai worden. Je zou bijvoorbeeld kunnen variëren in de beelduitsneden van je scènes. De ene keer vanaf, een wide shot. Handig als je een overzicht wilt geven. En dan misschien een close shot, heel dichtbij. Handig als je de gezichtsuitdrukking van je personage wil laten zien. Bijvoorbeeld als iemand schrikt of boos is. Andere variaties die je zou kunnen gebruiken zijn afwisseling van locatie, het camerastandpunt enzovoort. Kortom, probeer je scènes afwisselend en daardoor interessant te maken. Nu jij. Pak je storyboard en teken elke scène van jouw film uit. Dat mag op de manier zoals jij wil. Potloodpen, stifte, kleur of in zwart-wit. Oh ja, gaat er iets mis tijdens het tekenen van een scène of wil je later toch nog een extra scène toevoegen? Knip dan gewoon de vlakken uit die goed zijn en plak ze op een nieuw storyboard. Wees dus niet te bang om een foutje te maken. Elke scène kun je ook een naam geven. Het vakje achtergrond mag je nog even overslaan. Dat hebben we in de volgende missie nodig. Terwijl je je storyboard maakt kun je deze video even op pauze zetten. Succes! Gelukt? Goed gedaan. In deze missie heb je jouw idee omgezet naar een storyboard voor je film. Je hebt je tweede award verdiend. In de volgende missie gaan we de personages voor jouw film tekenen en uitknippen. Ik zou het leuk vinden als je jouw storyboard met me deelt, bijvoorbeeld via social media. De links naar onze sites vind je hieronder.